Oh la la. Wow. wow, wow. wow. En? Ja ja. Ontdek de nieuwe Citroën C4 comfort en technologie komen samen in diesel, benzine en 100% electric. Private lease de ec 4 100% electric nu voor 379 euro per maand. Citroën.